Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik twee hele leuke bestellingen inpakken. Het kan zijn dat ik nog meer ga doen in deze video, dat weet ik nu nog niet. Dus zijn jullie benieuwd oh, en hebben jullie zin in deze video? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video dan alvast een duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Oké, okay, ik ga beginnen met de eerste bestelling, want die ga ik afleveren. Ze heeft deze heel schattige haarklem besteld in het bijtje, ik achtig. En als extraatje geef ik haar zo'n een mini haarklemmetje en... Ik wil ook er niet helemaal overheen. Maar ik dacht, dit is wel leuk. En ik ga hem ook persoonlijk. En dat is eigenlijk een heel lief meisje. Dus ik ga het inpakken in zoiets. Want het past niet in een zakje. Maar ik denk dat gewoon zo'n stukje afknippen en ga het erin Ik heb jullie even wat dagen gezet, want anders zien jullie echt niks. Dus ik ga nu gewoon een stuk inpakpapier afknippen. Zoiets zou wel goed zijn bellen. Voilà. En dan ga ik dit in de Ik vond het plakband niet, dus ik ga gewoon deze oranje tape gebruiken. Oké, okay, voilà. Het is helemaal ingepakt en nu moet ik het andere pakketje inpakken. Ik heb haar bestelling erbij gehad en zit in deze pop.com doos. Ik ga het ook gewoon in deze doos verzenden, want ik heb even geen andere doos meer en die is toch klein. Maar allereerst heeft zij 100 ziplockzakjes besteld, of ongeveer 100. Dat is hierin zitten. Van een rol sieraden uit het red. zilver, een knijptang en een pakbek en dan twee van die Do-it-yourself pakketjes. Deze en deze zijn dezelfde. Alleen oh ik heb zo even andere zakjes gedaan. Dan krijg ik ook een extraatje, want bij elke bestelling zit zo'n kralen-extraatje. En dan die stippenzakjes. Die zou ik allemaal inpakken nu. Ik denk dat ik het in dit bol envelopje ga doen. Want dan wordt er voor niks beschadigd. Zoals de rol ijzerdraad. Oh, die komt altijd los, daar krijg ik echt stress van. En de... En de knip dan. Dat is echt heel irritant dat dat loskomt. Zo. En dan de knip dan. Ik ga ook de twee kale erin doen. Zo. En dan heb ik dit 15 met een sticker. Ik ga eerst even kijken naar een grote sticker. Zo, voilà, dan zit ze het altijd. Ik zit dit hier in mijn doos. Ik heb even al mijn zakjes erbij gehaald. Dan kan ik even kijken wat het er best bij past. En ik denk dat ik gewoon. Deze zakjes ga je gebruiken. En hier gewoon de zippelzakjes in. En dan wat confetti. Zo, en dan ga je die ook dicht plakken. Met een sticker. Een kikker kan die ook hier in het doosje. En dan. Nog een zakje, voor het Een Opzienkaartje. En weer confetti. Nog een stukje erop. Ik heb voor deze, thank you sticker, die komt erop. Dan heb ik hier twee zakjes, die moeten Stippenzakjes. En dan veel confetti. voilà dan is dan deze bestelling en dan kan ik het labeltje erop plakken en dan kan het wel zonder worden. Hier zitten dus de ziploc -zakjes in, het extraatje, de stippenzakjes en dan de rest van de bestelling. Dus zo ziet het eruit. Echt mega leuk. We zijn enkele dagjes verder en ik ga een bestelling met jullie inpakken. Want ik heb die gisteren ontvangen, dus ik ga die vandaag inpakken en dan kan ik die straks ook gaan leveren. En ik heb een heel leuk promotorspakketje ontvangen, dus die ga ik zo meteen ook unboxen. Maar allereerst ga ik het pakketje inpakken. Het heeft namelijk 400... 6 mm parels besteld. En dat zijn er echt best wel veel. En dan 10 polymeerkraaltjes Met de bloemetjes erop. En dat ga ik nu inpakken. Dus ik neem een plastic zakje. Ik denk gewoon een sterzakje. Dat gaan nemen. Een wit sterzakje. Dan neem ik een kaartje. En een positief kaartje. Dus hier is een positief kaartje. Mijn ik heb Ik neem het zakje erbij. En ik stop alles in het zakje. Als het allemaal in past. Wacht. Dat gaat er niet in passen. Ik ga het extra in het, kaart, in het zakje steken. Zo. En dan stop ik de rest los in het zakje. In het papieren zakje. Want dit gaat nog in het papieren zakje. Vandaar. Dus. Cool. En hier komt dan een stikker op. Voilà. En dan neem ik er een vier zakje mee. Ik ben er gewoon cool. een houtzakje erbij gaan nemen. Ik stop het extraatje erin. Alle kraaltjes als ze erin passen. Normaal wel. En het is een polymeerkralen. Ik neem nog een kaartje. Doe dus ik ook altijd bij. En dan confetti. Want confetti kan niet ontbreken dus dit ga ik even doen. Voilà. En dan nog een sticker op. En dan is het en dan is het pakketje klaar. Even leuke sticker zoeken. En dat is het pakketje is superleuk ingepakt. En ik ga nu dit pakketje unboxen. Ik ben heel even ergens anders gaan zetten, want ik vind dat het beeld hier mooier is. En ik heb dit, dit heel leuke pakketje omhoog ontvangen. Hè? Het komt van dit account. Echt een superstof account. En ik ga nu samen met jullie unboxen. Of ja, openen. Oké. Okay. Zo ziet het van binnen eruit. Het ziet er heel kleurrijk uit. En er zit allemaal confetti in. Super, super leuk. Dan heb ik hier een pakketje. En dat ga ik ook even opdoen. En er zit ook confetti in. En ik zie allemaal pakketjes. Dus ik ga even... Ik begin met dit pakketje. En dan ga ik ga het even opdoen. In het pakketje zit een paar oorbellen. En ze zijn zelf gemaakt, denk ik. Of ja, ze ziet er toch zelf gemaakt uit. En ze zijn super leuk. Wacht, ik ga even zo goed doen. Oké, okay, zo zien de obeltjes eruit. Ik weet niet of ze wel scherp stellen. Maar ze zijn super leuk. Dus dat is het eerste pakketje. En dan zit ik nog een pakketje. Namelijk dit pakketje. En die ga ik ook even opdoen. En dat is een armbandje met mijn naam erop. Echt heel schattig. Kijk. Er staat mijn naam erop. En dan heeft hij ook weer zo dezelfde kleur kraaltjes als in de oorbellen. Dus het matcht, matcht super goed. En een heel mooi armbandje. En volgens mij past hij ook met perfect. Ja, die gaat perfect passen. Dus, dit is het armbandje echt super, super leuk. Net zoals de oorbel, hier ben ik echt heel blij mee. En dan zie ik nog iets in het pakketje zitten: namelijk iets extra en een kaartje. Op het kaartje staat thank you en dan staat er een tekstje. Hey hey, super leuk dat je mij wil promoten. Ik heb je de volledige summercollectie gegeven die op mijn Insta staat. Veel plezier ermee. XXX, Yo my destination. Dus hier komt aan in beeld. Dat is haar Instagram, account. Ik ik haar zeker volgen. Want het is echt een super lief persoon. En ze maakt heel leuke sieradjes. Maar dan ga ik het extraatje ook nog op doen. Ik zie hier een losse kraal liggen. Ik weet, ik weet niet of het de bedoeling was, maar hier is een los kraaltje. Ik ga even dit open doen. Of ja, misschien komt het uit het extraatje. Oké. Okay. Hier in het extraatje zitten kraaltjes. De, dus ik denk dat het losse kraaltje hier in het extraatje zat. Er zitten twee roze kralen in. Die zo glimmen. Echt niet leuk. Als ze bij liggen. En twee, zo van die natuursteenachtige kralen. Die heb ik thuis ook. Zo dus deze kralen. En die zijn ook super leuk. Dus dan was dit het pakketje. Ik hoop dat jullie het een leuk pakketje vonden. We gaan zeker haar Instagram-account volgen. En bestel zeker iets bij haar. Want het zijn echt super leuke sieraden. Dan was het alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!